Goedemorgen. Vandaag ga uh, ik een dag vloggen. Ik ben net wakker. Nee. Ik doe zo wel de intro. Goedemorgen leuk dat je kijkt naar deze video vandaag ga ik een dagvlog doen we dachten vandaag een keer iets anders het is nu half zeven en om half zeven ga ik meestal mijn bed uit okay. um, ik ben denk ik wel genoeg wakker geworden ik ga nu even mijn kleding uitzoeken het is ook nog best koud ik zit korte mouwen en ik heb ook blote benen ik wil een aan. Dus ik ga mijn één hoor aan doen. Tadaa. Prachtig, weet je niet. <tachtig> Eerst mijn t-shirt Ik denk dat ik vandaag dit blauwe paard t-shirt Hier vond ik meer nodig. Nee. Ik ga een broek pakken. Dan ik deze broeken. Ook nog sokken. Jeetje, wat is het veel. Vandaag is één van sokken aan. Nee, maar deze zijn echt heel erg leuk. Moet ze even goed doen. Kijk. Hier zit dan één Is super leuk. Dat ben ik Ik heb nu dus dit apart t-shirt aan. Dat heb ik al zwaar? Ook weer hard voor Vest aan. En dan ga ik nu mijn haar doen. Maar dat moet ook gebeuren. Ja. Ik moet een sterk maken. Vestigd. Dat is een beetje flauw. ik heb het niet nodig, maar het is toch gewoon goed voor je om vitaminepillen te nemen. dus daar gaan nemen ik ze. ik heb mijn bed opmaken. ik slaap voor de bal. hallo. Heb ik heb het lekker gedaan. nu ga ik even mijn nu. Hele klein om mijn kamer staan. Pak een appel voor school. <laughs> Memo. Ik denk dat we nu even naar beneden toe gaan. neem ik wel even mijn Engels mee. Ik wil even kijken waar het is. Hier? In één keer goed. Ik nee, nee. gaat in de. tas. Licht. Uit. En we gaan naar beneden. Het is een beetje roze licht. Zo. Ja. En los. Als ontbijt gaan we moeder eierenmens maken. Dus dat is ook niet te doen. Wat ik doe zo. Aai-ai, ah, ja, kapitein. Nee. Dus ik ga het nu nog niet ontbijten. Even kijken wat het is. Dus. Oké, okay, het is 7 over half. Ik denk um, dat ik het zo veel ander ga heb gelaten. ik dus nu eerst even gaan engs oefenen. Of gewoon TV kijken. Ik ga even kijken. Oké, okay, ik zit op de bank. Het is hier ook weer heel erg donker. Het lijkt alsof ik een zwart wit ben. Maar, dit is een beetje donker. En moet oefenen. Ik zie jullie zo weer. Het brengt toch wel een beetje honger te krijgen. Dus ik ga even kijken wat er nog voor eten is. Ik zit in ieder geval alvast de oven aan. Ik ga nu dus spullen verder liggen voor... Ja, ij nee. gaan ik een pakken. Ik doe het alleen een beetje luk. kaas schuim. Maar ja, je krijgt er wel iets lekkers voor terug. Ik ga nu ook deze pakken. Kukkenjes. Drie roze. Ik doe ook drie, lila. Oh, maar twee lila. Ja. En doe hoef je ook dus onze bakken, want het duurt een beetje lang voor dat m'n Dan ga ik even bakken. Deze omhoog. ja, zo. Ja. zo. Ik denk ik, nog even Alice een plusje laten doen. Alice komt Oh de leen toe. Dat is weer een beetje donker zo. Ik heb het alles uitgelaten, je rode wangetjes. En ik moet nu heel naar boven toe want ik ben iets vergeten. Komen jullie mee? Het ah, is allemaal zo donker hier. Ik uh, moet dit even spuiten. Zo, ik heb mijn camera wat lekkerder. Zo. Maar ik word vergeten om de zo te maken. En dat is belangrijk. <laughs> Waarschijnlijk herkennen jullie deze plek wel. Dit is mijn bureau. Ik okay, ga de opstarten. Dan ga ik schoenen doen. De reden waarom ik schoenen doe is omdat ik mijn niveau op wil. Tada, dit is mijn eigen vers geworden in hartjesvormjes. Ik ga nu naar school toe, dus ik zie jullie weer na zo. Zo, ik weer uit school. Lekker warm. Vandaag was het weer een erg leuke dag. We hebben getekend. Uh, en yeah. ja, we gaan nu even boodschapjes doen. Van, uh, hoe heet zoiets? Een sleutelkastje halen met een spiegeltje. Ik hoop dat die er nog is. Die had ik laatst gezien. En die wil ik heel goed kopen. We zijn net heel ouderwets naar de groenteboer en de slager geweest. Niet gewoon naar de Albert Heijn of de Jumbo of de Hoogvliet. Nee, naar de Groenteboeren naar de slager. Wel de beste slager van heel ons land. Nee, van heel de wereld. Het is echt een hele goede slager, geloof me. Ik ben ook naar de groenteboer geweest. En nu ga ik even een sleutel kastje kopen. Dit is mijn kastje. Heel erg mooi, en dat is een sleutelkastje, huissleutels, fietssleutel en paardensleutels. Ook echt een hele ja. leuke hanger. Kijk, het toch? huissleutels en daar heb ik deze hanger bij. De laatste heb ik er twee bij. Deze van de koninklijke Mara hier, hier woont, nee, hier werkt mijn spring, springlerares Steve. Dan heb ik ook nog deze om te denken aan Sterre, Bella en Verona. Dan pak ik de laptop en dan ga ik school doen. En ik heb ook taal nou extra omdat ik nog moeite heb met. Spelling en taal. En op school helpen ze me daar ook mee. En ik wil graag HAVO advies hebben. Dus dan doe ik het maar op de laptop. Het is trouwens deze week de week van het geld. En er staat er um, naast speeltips yes. voor Tessa. Staat er een um, nou, Q van schoen. En daar staat ook een leuk tekstje bij. Bijvoorbeeld de vorige keer was ik ga me verkleden als en nu, waar geef jij je geld aan uit? laat het weten in de comments. ik spaar het op en ik weet nog wel een hele goede reden dat ik al mijn geld heb uh, weggedaan. dat was voor Verona. ik heb een klein stukje aan Verona meebetaald omdat ik zo graag een eigen paard zou hebben. Dus mijn vader heeft een aparte rekening aangemaakt en daar hebben mama en ik uh, gespaard voor een paard. en uiteindelijk mocht ik er een eentje kopen. Daar was ik wel heel blij mee. Zo, we bezig met schoenen. En ik ga nu denk ik even een wedstrijdje spelen. Wedstrijdjes houden in dat... Oh, zo. Hier is een hele grote schat. Nou, je begint met een schat. En dan krijg je steeds vijf vragen. En met die vijf vragen kan je muntjes verdienen. En de en dan zat op nummer 1 staat dan die. En het nu is een hele grote. En die krijgt uh, 200, nog wat muntjes. Dus dat kan je dan winnen. Oké, okay, 9 min 1 is 8. En niet 5. Ik zat nummer 1. Yes! We gaan even kijken: de arm. Arm. Daar gaat de arm. Dag arm. Oh. billen. billen. Oké, okay, dit is nu echt voor peuters. Geld. Oh. oh, en dan krijg ik ook maar één muntje. Geweldig. Ga ik even naar beneden toe om lekker maar een rijtje te halen voor mijn fruitmand. En oeh. Uh. En toen dacht ik, ik neem mezelf gelijk een beetje mee. Ik Kijk, het nadeel van de efforts is, is omdat als je niet gaat paardrijden, dat die calorieën super moeilijk te verbranden zijn. Dus dat is ook echt heel lastig. Al helemaal, als je niet gaat paardrijden, moet je echt rondgelopen gaan lopen en dat en zo en zo en, en heel veel. De beetje hmm. Deze zijn lekker. Dat is niet normaal. Dit moet ik nu ook even gaan opruimen. En het bad maar aanzetten. Ja, kom op. Bad staat aan. Ik doe even naar mijn kamer Ik heb geen zin om daar te gaan wachten of al in bad te gaan zitten. Ik ga dit mijn haar doen, heel perfect. En dan ga ik zo meteen even mijn bad. Dus ik ga even mijn vlecht maken, jullie zo weer. Oké, okay, mijn vlecht zit erin. En ik ga nu lekker in bad. Kijk, okay, ik heb ook een extra stukje. Dus hier zit het ingevlochten. Heb ik hier nog? Ja, mijn vlecht is al heel erg lang geworden. Een zetstukje. Zeg tot moeder afgaat. Ik ga nu even mijn pyjama klaar. zie ik jullie zo weer. Ik ben weer op bad geweest. Ik heb een... Het uh... is een beetje nat. Ik ga nu even lekker chillen. Als je het zo kan zeggen. Goed, Nudelansessa. Hey. Nee, We zijn had, aan het eten. speciale flauwe mopper. De mop waar ze, waar ze op lachten. Dan loopt er een kip over nou, straat. Dan niet, maar dan. Loopt er een kip tegen de muur aan. Ik denk je de kip zegt. Tok, tok! Okay. Tessa leest vooruit eigen werk, ze heeft een moppen-challenge met haar vader. Nou, kom maar dan. Oké. Okay. Oh, oh, Jantje geeft iedere dag een dropje aan. Zo, nee, ik kan zeg maar. Even. Jantje geeft iedere dag een dropje aan. Op een gegeven moment had niet geen dropje meer. Toen ging ik de luf vragen aan Jantje. Jantje, waarom geef je geen dropje meer? Een konijn zou overleven. Rik, oh, oh, sorry, sorry, sorry. Of je de clue niet wil verraden, zeg even maar. Even kijken. Sorry. Jantje zegt tegen zijn vader, ik wil helemaal niet op vakantie naar Engeland. Zegt zijn vader, ik houden en doorzwemmen. Oh, oh, dat zijn slechte woorden, Tess. Dat kan niet zo, maar vluchtig, ik, ik wil een meer. piep. Wilt u alsjeblieft uw mond dicht doen? Nee, uh, piep en door zwemmen. En Jaantje moet dan dus zwemmen. Van die vader. Het is niet leuk als je het uitlegt. Nou, ga je het moppen je uit te liggen? Ik lig helemaal niks. Oké. Okay. Jaantje kwam bij de dokter. Oh God, nee. <laughs> nee. die heb ik niet. <laughs> had ik als laatste heb had ik die gedaan. Dan moesten niet om lachen. Ja. Jantje zit te huilen bij een beetje. komt een man want toen zegt, Jantje waarom ben je aan het huilen? zegt hij, Mieke heeft een broodje in een beetje gegooid. Zeg, Wat? In een beetje gegooid. Mieke heeft een boterhammetje van Jantje in een beetje gegooid. Dat is niet erg. Nee. Toen vroeg de man, is het met opzet? Nee, met kaas! Oké, okay, we waren net bezig met flauwe moppen en Rick die kan maar niet ophouden met dat ik leegloop Omdat ze niet stil willen zijn. En je je hebt gekeken naar deze vlog, doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer op ons kanaal. Hier beneden, rode button. En als je al geabonneerd bent, ben je vol zelf volgens mij grijs. Ja. En als je het toch bezig bent, klik dan gelijk op het belletje. vind belletje heel fijn? Zie ik jullie wel weer hier. Doeg!